Mijn naam is Joep van Driel en ik ben coördinator contractbeheer bij Care for Lees. Dat is onderdeel van Bovee mij financieringen. En als coördinator ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor het, het verbeteren van de processen op de, op de afdeling. En um, ja, het eigenlijk zo goed mogelijk laten functioneren van de mensen uit mijn team. En verder doe ik ook nog wat, wat afstemming tussen, tussen de andere afdelingen en klanten en probeer ik dat allemaal uh, zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik ben bij terecht uh, terechtgekomen via een oud uh, collega van mij. Die, uh, die stuurde mij uh, de vacature door en uh, uh, daar heb ik doorgenomen. Het leek me eigenlijk uh, heel uh, interessant. Ik had eigenlijk goed naar mijn zin bij mijn, uh, bij mijn vorige werkgever, maar ik zat er ook al ruim 6,5 jaar. Dus ik was ook wel weer toe aan een nieuwe uitdaging. Dus toen in contact gekomen met Bovema en dat uh, klikt eigenlijk meteen uh, heel goed. Ontwikkeling betekent voor mij eigenlijk het uh, op zoek gaan naar, uh, naar uitdagingen en het uh, kijken of je jezelf eigenlijk continu kunt, uh, kunt verbeteren. Het is voor mij niet, niet gekoppeld aan een functie of titel, maar uh, meer, uh, meer kijken naar, naar jezelf en uh, daarin moet je ook openstaan uh, voor veranderingen en uh, kijken of dingen eigenlijk beter kunnen. Ik zou me nog willen ontwikkelen op het uh, gebied van leiding geven en uh, projectmanagement. Bovendien is een organisatie die heel veel in ontwikkeling staat en daardoor ook veel verandering meemaakt. Ik merk dat er heel veel in de projecten wordt gewerkt en uh, ja, ik zie dat ik daar heel veel uh, van kan leren.